Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over pijn. We gaan het hebben over nociceptieve pijn, neuropathische pijn, pijnbeleving en pijnbehandeling. Pijn is een signaal van het lichaam om aan te geven dat er iets mis is, en dus heel belangrijk in het beschermen van het lichaam. Pijn kan verschillende oorzaken hebben en verschillend aanvoelen. Zo kan het acute pijn zijn, naar aanleiding van weefselschade, als je je bezeert, bij een ontsteking of bijvoorbeeld bij een hartaanval. Als het weefsel vervolgens weer herstelt, neemt de pijn weer af. Alle pijn langer dan drie maanden noemen we chronische pijn. Dit is het punt waarop weefselherstel heeft kunnen plaatsvinden. Maar in dit geval houdt de pijn aan. We delen pijn in in nociceptieve pijn en neuropathische pijn. Nociceptieve pijn is de pijn die we allemaal wel kennen. Het ontstaat bij weefselschade of dreigende weefselschade, waarbij nociceptoren worden geactiveerd. Notie betekent pijn, dus het zijn de pijnreceptoren. Weefselschade kan van alles zijn. Jezelf stoten, snijden, hitte, koude, chemische stoffen, denk maar aan zout in je wond, maar ook straling, ontsteking en zuurstofgebrek. Dit leidt allemaal tot het vrijkomen van prostaglandine. Laten we het voorbeeld nemen dat je bij het koken in je rechter wijsvinger snijdt. De cellen in dat gebied laten dan stoffen vrij die prostaglandine heten kleine hormoonachtige stofjes die de pijnreceptoren kunnen prikkelen. De nociceptoren aan het einde van de zenuwen worden geactiveerd, dus zal er een actiepotentiaal ontstaan die richting het ruggenmerg gaat. De zenuwen zullen doorzaal binnenkomen, oftewel aan de achterkant, in wat de dorsale hoorn genoemd wordt. Omdat we in onze rechter wijsvinger hebben gesneden, zal het aan de rechterkant binnenkomen. De zenuwcel schakelt over naar de tweede zenuwcel, die vervolgens overkruist en omhoog zal gaan richting de hersenen. Daar komt het aan in een speciaal gebied dat de thalamus heet. Vanuit de thalamus zal het naar de centrale plek gaan waar je mee voelt, de sensorische schors. Zoals je ziet zal pijn in je rechter lichaamshelft dus worden verwerkt in je linker hersenhelft. Dit komt omdat in het ruggenmerg de zenuwcel is overgestoken. Nociceptieve pijn voelt als een stekende, kloppende, zeurende of krampende pijn. En dit kan komen vanuit de huid, de spieren of de organen, waarvan met name de membranen om de organen heen, zoals bijvoorbeeld het buikvlies, het peritoneum, het longvlies, de pleura, en het botvlies, het periost, welke een heftige, scherpe pijn kunnen geven. Organen zelf zijn meestal niet gevoelig voor pijn of geven alleen een doffe, vage pijn. Bij referred pijn, oftewel gerefereerde pijn, gebeurt er wat bijzonders. De pijn wordt niet gevoeld op de plek van de weefselschade. Hoe we denken dat het werkt is dat sensorische weefsels van ingewanden op dezelfde hoogte van het ruggenmerg binnentreden als oppervlakkig weefsel. Ze schakelen vervolgens over op dezelfde zenuwcel. In de hersenen wordt dit vervolgens verkeerd geïnterpreteerd. Dit geeft patronen die onlogisch zijn, maar meestal wel goed voorspelbaar. Een hele bekende is pijn in de linkerschouder, arm en kaak bij een hartinfarct of bijvoorbeeld pijn in de rechterschouder bij lever- of galwegaandoeningen en de onderrug bij de baarmoeder. Dan de neuropathische pijn. Dit is een lastiger soort pijn die wordt veroorzaakt door zenuwschade, waardoor een gewaarwording van pijn ontstaat. De diabetische neuropathie is een bekend voorbeeld. Dit kan een branderig tintelend gevoel geven en ervoor zorgen dat prikkels die normaal niet pijnlijk zijn, ineens wel pijnlijk worden. Zoals bijvoorbeeld een lichte aanraking. Dit noemen we hyperalgesie. Andere voorbeelden van neuropathische pijn zijn bijvoorbeeld je tintelende arm als je verkeerd hebt gelegen of je telefoonbotje hebt gestoten. Ook kan het voorkomen bij een vitamine B12 tekort, zoals je nog wel eens ziet bij veganisten, en bijvoorbeeld als restverschijnsel na een CVA of bij de ziekte MS, waarbij de zenuwen beschadigd raken. Fantoompijn is ook een voorbeeld van neuropathische pijn. Hierbij is een lichaamsdeel geamputeerd, maar in de hersenen bestaat het gebied dat gaat over het lichaamsdeel nog wel. Dit is nog actief en kan worden geactiveerd, waardoor de hersenen het interpreteren alsof het lichaamsdeel er nog is en dat de pijn doet. Hoe fantoompijn precies wordt veroorzaakt weten we niet, maar mogelijk spelen pijnherinneringen een rol, vaak is er pijn geweest voorafgaand aan de amputatie, en misschien spelen de omstandigheden in de stomp ook een rol. Slechte bloedvaten, spiertrekkingen of het uiteinde van de doorgesneden zenuw die een verhoogde activiteit heeft. Het ervaren van pijn kan van mens tot mens en van tijd tot tijd erg verschillen. Dit komt omdat pijnbeleving afhankelijk is van meerdere factoren. Dit wordt goed weergegeven in het model van Loser. De basis is de pijnreceptor die pijn registreert, wat we nociceptie noemen. En vervolgens interpreteren onze hersenen deze pijnprikkel, waardoor er pijngewaarwording optreedt. Door eerdere ervaringen, emoties en stemming wordt de pijnbeleving beïnvloed. Deze pijnbeleving leidt vervolgens tot pijngedrag, zoals het innemen van medicatie, het afzeggen van werk en het bespreken van de pijn met familie en vrienden of met de verpleegkundige of arts. Pijnbeleving is dus erg subjectief. Daarom is de stelregel het doet pijn als de patiënt zegt dat het pijn doet. Laten we dan nu kijken naar de verschillende behandelstrategieën. Ook hierin maken we het verschil tussen nociceptieve pijn en neuropathische pijn. Voor nociceptieve pijn is de oorzaak vaak goed te achterhalen en daardoor is de behandeling makkelijker. Voor neuropathische pijn is de oorzaak vaak onbekend of de oorzaak is niet reversibel. Dit maakt de behandeling ervan heel lastig. Voor nociceptieve pijn kunnen we hopelijk de oorzaak wegnemen, de pijnprikkel verminderen door paracetamol en NSID's, de pijnprikkel onderbreken door het actiepotentiaal te stoppen door een lokale verdoving, het doorgeven van de pijnprikkel van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel onderdrukken door opioïden en het remmen van de pijnwaarneming, ook door opioïden, maar ook bijvoorbeeld door narcotica die bij een narcose worden gebruikt. Wanneer je welk medicijn gebruikt wordt weergegeven door een stappenplan. Stap 1 is paracetamol, maar daarbij eventueel een NSAID, zoals ibuprofen of diclofenac. Stap 2 is een zwak werkend zoals tramadol of codeïne, maar deze hebben vaak meer nadelen dan voordelen, dus deze stap wordt vaak overgeslagen. Stap 3 is een sterk werkend opioïd, zoals oxycodon, morfine of fentanyl. Stap 4 is invasieve pijnbestrijding, zoals fentanyl injecties. Hoe heftiger de pijn, hoe hoger je begint met het inzetten van je pijnmedicatie. Over het algemeen geldt bij hele heftige acute pijn dat we met stap 3 of zelfs stap 4 beginnen en dan afbouwen tot en met stap 1 wanneer de pijn het toelaat. Bij chronische pijn wordt juist het stappenplan gevolgd van stap 1 naar stap 4, dus dan beginnen we met paracetamol. Neuropathische pijn reageert nauwelijks op de pijnbehandeling die wordt gebruikt voor nociceptieve pijn. Paracetamol en NSAIDs zullen waarschijnlijk niks doen voor de pijn. Wel kunnen we antidepressiva geven, zodat de pijnverwerking wordt beïnvloed. Anti-epileptica, die normaal worden gegeven bij epilepsie, kunnen soms helpen. En mogelijk werkt een zwak opioïd zoals tramadol in lage dosering ook een beetje. Maar vaak komt het erop neer dat deze vorm van pijn enorm lastig te behandelen is en dat er lang gezocht moet worden naar een geschikt medicijn of een geschikte combinatie van medicijnen. Dat was de video over pijn en pijnbehandeling. Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag.